en er stonden wachtrijen waardoor het soms moeilijk was om te investeren. He, er ontstonden wachtrijen, te veel mensen, te veel gebruikers tegelijkertijd op het, uh, op het net. We hebben toen met India gesproken om de boel daar op te lossen, om um, meer um, softwareontwikkelaars erop te zetten om dat probleem op te lossen en de uitkomst daarvan was uh, niet gunstig. Wij waren daar niet tevreden over. Na een tijdje hebben we toch besloten om te stoppen met India en alle sleutels daar weg te halen en het over te brengen naar een andere partij die ons beter zou gaan helpen. Op dat moment, toen we dat gingen doen, werden de wachtrijen minder, dus we kregen meer snelheid in het platform, maar we ontdekten allerlei rekenproblemen. Een van de rekenproblemen is bijvoorbeeld als wij een lening hebben lopen van 9 maanden, dan zit daar een rekenmodule achter die elke maand een rente uitkeert. We wilden die lening verlengen naar 12 maanden, drie maanden langer, en dat kon de rekentabel niet aan. Dat was er één. Een ander probleem dat ontstond is in Engeland, door de corona ontstond er vertraging bij het kadaster, waardoor een project met een lening opgeleverd is en moest verkocht worden en dat doorverkopen dat lukte dus niet want de kadaster schreef die lening niet goed in voor de notaris zoals dat hier in Nederland ook gaat. Dat leverde wachttijden op van 6 tot 8 tot 12 weken en ook daardoor kwamen er problemen waardoor we dus leningen moesten verlengen en we vertelden net al dat verlengen dat was dus een probleem. Nou, zo hadden we een reeks van problemen, het stapelde eigenlijk steeds maar op. En een van de vragen die gesteld is, maar waarom doe je het dan niet handmatig? Dat is dus heel erg lastig, want in het computersysteem uh, is een hele stapel met facturen, die staat klaar in een wachtrij om te betaald te worden. Maar als we dat aftrappen, dan begint die met de bovenste. Terwijl er al achterstanden waren ontstaan en hij moest eigenlijk met de onderste beginnen. Dat is ook weer een IT-probleem en dat kregen we niet goed voor elkaar. We proberen er open en transparant over te zijn, vandaar ook deze Q&A. En straks is er natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen. Er zijn al een aantal vragen gesteld via de, e via de mail en die zullen we zo meteen gaan behandelen. En dat gaan Jan doen. Jan zit naast me. Jan is producteigenaar, die is verantwoordelijk voor de leningen en die weet ook precies alle leningnummers uit zijn hoofd. En die weet ook precies welke leningen er achter lopen. Jan? Ja, dat klopt. Ik zal wellicht al een bekend gezicht zijn voor sommigen. Meestal neem ik Q&A's, live sessies, webinars neem ik op me, om in ieder geval jullie als gebruikers ook te informeren. Ik ben ook nou ja, vanaf dag één eigenlijk betrokken bij Max Property Group en de ontwikkeling van Max Crowdfund. Ik heb het dus ook vanaf het begin mee mogen maken. Um, ja, wat Anne eigenlijk heel goed heeft toegelicht, we hebben een, uh, het is een opeenstapeling van en, zowel IT-problemen en problemen die zich voordeden in het kadaster van, uh, van Engeland, waardoor we zeker met een aantal leningen gewoon uh, flink achterliepen en nou, in ieder geval door hoe, de, de manier waarop het systeem is ingericht, hebben we niet per direct handmatig uh, in kunnen grijpen um, en, en nou, dit heeft eigenlijk veroorzaakt waarom veel mensen, uh, uh, nou, of voor langere periode op hun betaling hebben moeten wachten. Dus ik laat zeggen, uh, laten we ook ons gewoon gaan focussen op de Q&A. Ik begrijp dat uh, heel, heel veel mensen wat vragen hebben, wellicht wat zorgen die ze willen uiten. Uh, dus dat per, nou ja, Via deze manier willen wij een direct kanaal openen zodat jullie uh, tot ons willen keren. Uh, en zoals Anne ook terecht zegt, dit is onze manier zodat wij ook willen laten zien van graag voor transparantie. Um, Willen we ook inderdaad toelichten wat er aan de hand is uh, en voornamelijk ook verklaren hoe, waar wij mee bezig zijn geweest en hoe we het gaan oplossen. Dat is natuurlijk uh, hoe we er naar willen kijken. Verder hebben we Mark Lloyd ook in deze sessie zitten. Mark Lloyd is onze uh, directeur Engeland. Mark Lloyd is obviously only an English speaker, so he won't take much of the, the Dutch session we'll be having. Um, maar omdat Mark ook uh, even in deze sessie toezit, kan Mark straks wellicht ook even toelichten wat de huidige status is in Engeland. Uh, mocht jullie specifieke vragen aan hem gericht hebben, dan kan dat natuurlijk ook in het Engels en anders pak ik het verder op. Ik denk dat we dan gewoon kunnen beginnen met in ieder geval de ingezonden vragen. Mochten jullie dus vragen hebben in de tussentijd, dan kan dat via de chat. Um, die gaan we dan zo dadelijk ook behandelen. Juist. Yes. Um, ik ga beginnen met de eerste leningen. even enfin, met de eerste vragen. Er zijn problemen met het terugbetalen van leningen. Dat klopt. Uh, met het, die bijzonder leningen die wij in het Verenigd Koninkrijk hebben. De vraag is: hoeveel leningen lopen er op dit moment achter en voor welk totaalbedrag? Op dit moment hebben wij uh, met. met rekening houdend met het bedrag dat we ook zojuist hebben uitgekeerd, zo echt van vanmiddag nog hebben wij zo'n 300.000 euro, we zijn bezig met de met extra 150.000 euro aan het uitkeren van leningen, dus dat zijn in totaal drie leningen tot nu toe, um, van de Corbele Groep, de Corbele Groep die heeft, uh, is een van onze grootste leningnemers, en zij hebben inderdaad uh, een totaal van 5 miljoen euro, uh, 6 miljoen euro, wellicht aan leningen in totaal, lopen via ons platform ondertussen. Um, en ook zij hebben natuurlijk aan hun kant last gehad van de vertragingen in het kadaster, waar onder andere, uh, nou ja, dat heeft uiteindelijk aan hun uh, kostenplaatje ook gezeten. Um, nou ja, samen in combinatie met de, de, de manier waarop het systeem was ingericht, konden we niet gelijk betalen op, op de manier waarop uh, wij dat graag gewild uh, hadden. Um, ik heb hier een compleet overzicht van alle leningen die op dit moment lopen. En Op dit moment zie ik dat er voor zo'n zestal leningen, dus inclusief eigenlijk de leningen die we, die we nu aan het afbetalen zijn vandaag en, uh, en morgenochtend, dat, het, uh, dat er zes leningen in totaal zijn voor zo'n totaal van 794.000 euro en 794.000 euro 740. Dus dat is een aardig bedrag en dat verspreidt zich dus over zes à zeven leningen. Um, op dit moment hebben wij al drie leningen uh, in de bad staan om af te betalen. Zo niet, dan zijn die al afbetaald. De vierde lening zal vanavond of morgenochtend ook verwerken. En alsmede ook de overige leningen zullen komende dagen afgelost gaan worden. Dus deze hebben wij al in het plaatje. Uh, dat houdt dus in dat de Corbeno Groep ook al een succesvolle exit heeft gehad voor de leningen. Volgens in ieder geval uh, hun businessmodel. Dus de renovaties zijn gelukt. Die zijn ook uh, weer verkocht uh, en inclusief, nou ja, dat, dat is inclusief uh, uh, de winst die zij voor ogen hadden. Achterstanden van andere leningen, die hebben we ook in het oog. Um, op dit moment zijn dat relatief korte leningen, zonder dat wij in ieder geval, um, uh, we zien geen risico dat dit een, een, een lang -termijn probleem wordt, zoals dat van Corbelo. Corbelo was echt een... Uniek geval, omdat uh, de opstapeling van invoices, dus de facturen, uh, ons dus nogmaals niet in staat stelde deze van bovenaf aan of, of in ieder geval op correcte afbetalingsdatum af te lossen. Uh, ik zal een concreet voorbeeld kan ik hiervan geven, is dat wij een aflossing uh, al reeds hadden ontvangen voor Cobelo. En deze is per abuis ook onterecht gekoppeld aan een verkeerde lening, waardoor we dus een, bijna een onterechte aflossing hadden getriggerd. Uh, vanwege de automatisering van het systeem zou het dus ook betekenen dat op dat moment die lening zonder securities zou zitten. Nou, die afbetaling hebben we dus af, uh, onderbroken halverwege. Dus die lening die is verder doorgegaan. Maar dat betekent dat de afbetaling die dus aan de verkeerde lening is gekoppeld, niet aan de goede lening gekoppeld heeft kunnen worden. Um, waardoor die lening dus wel afbetaald kunnen worden. Die lening hebben wij doorgezet in de tijd dat die niet heeft afbeta uh, afbetaald kunnen worden. Dat is in totaal zo'n drie maanden. Uh, en die drie maanden extra rente... of drie maanden dat de lening te laat is afbetaald omdat wij de lening niet hebben kunnen distribueren. Daarvan nemen wij ook de rente op ons en die wordt ook vanuit Max Property Group en Max Crowdfund uh, gewoon extra betaald. Um, en dat is een lening die in de batch van vandaag of morgenochtend zal zitten. Even kijken, dan ga ik naar de volgende vraag. Ja. Dus met inhoudelijk de IT-problemen, er zijn ook problemen anders, zijn er ook problemen met de rentebetalingen over het algemeen? Zo ja, wat is de oorzaak en wat is de concrete omvang? Nou, dus losgezien los van IT-problemen waardoor betalingen vanuit ons uh, dus te laat zijn gedistribueerd, hebben we inderdaad ook af en toe te maken met een leningnemer die te laat betaalt. Uh, dan is dat uh, doordat hij of zij de invoice of de factuur te laat betaalt, waardoor de betaling te laat wordt verwerkt op het systeem. Uh, Redenen kunnen hier verschillend voor zijn. Uh, voor de hand liggende reden is dat gewoon uh, de invoice te laat is betaald en juist door de groei van ons platform hebben wij, uh, nou ja, de, de, het is een groeipijn geweest dat wij op een gegeven moment debiteurenbeheer uh, uh, niet meer accuraat konden bijhouden zoals dat we dat eerder deden. Hier zijn we ook in opgeschaald hebben we extra personeel aangenomen op de finance-afdeling om juist goed op debiteurenbeheer te zitten. Um, juist ook... Um, nou ja, om daar meer bovenop te zitten. Dat is overigens een heel klein fractie van de te late betalingen die zich nu afspelen. Echt, ik wil het benadrukken. De grootste problemen die zijn veroorzaakt door IT... en worden... Nou ja, met, met ingang van vanmiddag worden die grotendeels opgelost. En dus, Zo waarschijnlijk zullen jullie die afbetaling ook... zeer uh, spoedig in jullie rekening en verwijzing komen. Um, ja andere problemen en dat heeft dus met betrekking tot uh, nou ja, projectontwikkelaar die dus te laat betalen ja dat, dat kan sommige die zijn te laat betalen omdat die of slecht in de communicatie zijn of er is vanwege uh, uh, uh, de, de de valuta transactie die er plaatsvindt zij betalen vanuit uh, British Sterling Pound en die wordt omgezet naar euro daar zit ook wel eens vertraging tussen uh, dat kan zich ook, ook voorspelen inderdaad Uh, even kijken, volgende vraag, blijkbaar zorgen die IT-problemen dat geld, aflossingen en rente uh, wellicht wel op jullie rekening staan, maar niet gedistribueerd kan worden naar de rekeninghouders. Is er een plan B voor als er op korte termijn dat niet recht te trekken is? Het lijkt me namelijk prima handmatig op te lossen door overboekingen naar de tegenrekeningen van jullie rekeninghouders te doen. Veel werk, maar dan dupeer je tenminste niet langer de klanten. Dat klopt. Um, nogmaals, dit, dit is wat we natuurlijk voor ogen hadden. We hebben behoorlijke capaciteit aan personeel waarmee we dus, hè, als we even handen uit de mouwen zouden hebben gedaan, um, in theorie betalingen per gebruiker hadden kunnen koppelen. Um, maar nogmaals echt vanwege de aard, vanwege hoe de platform is opgebouwd, um, had het op korte termijn voor ons nog meer problemen veroorzaakt en voor jullie uiteindelijk ook als gebruikers dan dat het had opgelost. Um, dus hadden wij in ieder geval onze uh, racepaarden gezet op, op de ontwikkeling van de nieuwe developers die wij hebben aangenomen. Dus dat zijn Nederlandse developers, geen, uh, geen in, in die, uh, Indische developers. En die Nederlandse developers die, uh, die hebben natuurlijk een indicatie gegeven waarmee zij verwachten de problemen opgelost te hebben. Uh, en dat heeft ook weer langer geduurd dan verwacht, uh, alsmede uh, omdat ja, de codering van het bestaande platform van het oude ontwikkelingsteam gewoon niet correct was en niet goed, waardoor zij het uh, zij hadden meer tijd nodig om zich daarin te lezen. Uh, Spaghetti-code zou je het kunnen noemen. Uh, ja, er, er, er is gewoon in, in verwachtingen, is, uh, um, zijn we wellicht te optimistisch geweest. Uh, met de optimistische verwachtingen natuurlijk dat we dachten, goh, we kunnen die, problemen, of in ieder geval die, uh, die betalingsproblemen sneller, uh, sneller oplossen. Nou, ik ben nogmaals zeer blij en uh, kan in ieder geval dat ik jullie kan mededelen dat vanaf heden, in ieder geval vanaf vandaag, dat we al flink wat uh, cruciale problemen hebben kunnen tackelen. Um, nogmaals, er worden op dit moment dus leningen afgelost van de Corbello Groep. En andere leningen die straks op de betaalplanning staan, die kunnen ook afgelost worden. Dus dat is inclusief leningen die verlengd hadden moeten worden. Dus in het verlengen van de leningen hadden wij ook serieuze problemen. Uh, serieuze problemen als in het genereren van de betalingsschema's. Daar ging het, uh, daar ging het in mis en de betalingsschema's die zijn direct verbonden met uh, het automatische programma die de betalingen dus distribueert. Dus dat zat ook allemaal nauw verbonden, verbo of, uh, verbonden met elkaar. Kijken of ik dan nog een vraag heb. Ik heb, uh, daar neem ik er eentje. Ja. Uh, de vraag die binnengekomen is, uh, daar, daar zit inhoudelijk wordt eigenlijk hetzelfde gevraagd. Wat zijn precies de problemen? Waarom duurt het zo lang? En waarom wordt het niet handmatig gedaan? Maar wat me mij wel triggerde, is dat er uh, een vergelijk werd gemaakt met de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. En of we eenzelfde richting op zouden gaan, nou dat is zeker niet het geval. Uh, de Belastingdienst heeft natuurlijk heel erg lang ontkend dat er problemen waren. En wij hebben vanaf het begin gezegd: er zijn echt problemen en we gaan het oplossen. Dus daar zit wel een verschil. Uh, Jan, kunnen we nu over naar de chat en alle vragen behandelen? Ja, wat mij betreft wel. Uh, Mark, wellicht kun jij ze vanaf boven af aan voor ons. Ja. Um... Even kijken, Robert vraagt, kunnen jullie dieper ingaan op de problemen met Corbello Groep? Wanneer verwachten jullie dat de betaalverplichting wordt voldaan? Ja, nou ja, nogmaals, Corbello Groep had dus ook te maken met vertragingen in de, in de land registry, waardoor zij in ieder geval onder voorbehoud drie maanden verlenging per lening hadden aangevraagd. Nou, dat betekent niet dat voor elke lening we een drie maanden verlenging nodig hebben. In ieder geval voor de leningen die we, nou ja... Deze maanden gepland hadden om uh, inclusief te verlenging om af te betalen. Die worden dus ook op dit moment afbetaald. Op dit moment vier en we verwachten op zeer korte termijn dus nog drie. Uh, Belle, is het zo om even dieper in te gaan op uh, Corbello? Want dat wordt ook gevraagd. Uh, heeft Corbello ook een financieel risico? Uh, ja, dat kunnen we niet ontkennen. Dat is er zeker. Want zij hebben natuurlijk uh, meerdere lenen lopen. 40 projecten lopen er van Corbello. En je kunt je voorstellen, als er één vertraging oploopt door, de, door het... Um, ...kadaster, dat de tweede daar ook last van hebt... ...en de derde en de vierde... ...en op een gegeven moment kom je in cashflow problemen. We zijn daar met Corbello... ...dagelijks in een gesprek over dit soort dingen... ...want als Corbello in problemen komen... ...komen wij dat ook... ...dan moeten we juridische stappen gaan nemen... ...en dan gaan we een erg lang traject is van een jaar. Dat is niet onze insteek... ...dat is ook niet de insteek van Corbello... Oh. Jazeker. zeker. Uh, en daarop aan te sluiten, de, ik, ik zie dat net voorbij komen, um, als we kijken, we hebben het over zes projecten, dat klopt, Corbella heeft nog veel meer aflossingen gepland staan, zeker in juli. Dit zijn dus nog aflossingen die gepland staan, waarvan nog niet de eventuele verlenging is doorgevoerd. De verlenging die wij dus eerder hebben gecommuniceerd, die onder voorbehoud wel doorgevoerd zou kunnen worden, in ieder geval vanwege de situatie met de Land Registry. Uh, aanvullend op de vraag van Harm, dat, dat heeft er gelijk mee te maken. Dat klopt, het kadaster in Groot-Brittannië is opgedeeld in verschillende regio's. En Corbello, de regio waarin Corbelo opereert, die heeft met, in het bijzonder daarmee te maken. Er zijn ook andere uh, leningnemers van ons die ermee te maken hebben, zoals Savant Properties. Andere regio, maar ook dezelfde uh, problemen met vertraging bij het kadaster. En ook die hebben om verlenging gevraagd. Ja, Mark. Maar, uh, volgen. Volgende vraag. Jazeker. Ger vraagt, ik heb twee dagen geleden geld uit mijn Crowdfund rekening geboekt en die zijn vandaag nog niet binnen. Uh, Ger, als jij geld opneemt vanuit jouw rekening, dan moet dat in ieder geval deze week op jouw rekening staan. Dat, uh, dat duurt nooit langer dan dat. Dus ik zal daar uh, even naar kijken. Ik kan er nu naar kijken als je, als je daar toch vragen over hebt. Um, waarom niet? Ondertussen kunnen we naar een volgende vraag gaan, denk ik. Uh, de derde vraag is van Marcel en die vraagt, waarom wordt er zo slecht gecommuniceerd over de stand van de proposities? Um, we, we, we doen echt ons best en we, we, we focussen ons op dit moment heel erg, uh, onze voornaamste manier van voor communiceren is natuurlijk per nieuwsbrief. Um, dat komt ook weer omdat systeemmeldingen vanuit het platform die werken suboptimaal op dit moment. Uh, nieuwsbrieven zijn de enige manier om massaal mensen uh, in ieder geval onder de aandacht te brengen. Ehm... Um, als dat niet toereikend is of onvoldoende, laat het ons alsjeblieft weten. We hebben het de laatste periode erg druk gehad, zeker met alle inkomende vragen en belletjes en mailtjes van klanten. Waardoor wellicht ons is ontgaan om ook meer naar buiten te communiceren. Maar hier proberen wij serieus, nou ja, heel erg serieus mee op te gaan. En zeker wat betreft het beantwoorden van vragen per mail of per telefoon, die proberen we natuurlijk altijd zo snel mogelijk op te nemen. Um, zijn onze nieuwsbrieven uh, ja, inadequaat of te, uh, worden er überhaupt te weinig nieuwsbrieven verstuurd? Laat het ons alsjeblieft weten. Uh, in de tussentijd uh, kan ik ook iets vertellen: de media bereikt ons natuurlijk ook. Reporters die uh, benaderen ons en uh, doen interviews met ons. En er staat op dit moment een uh, mooi stuk, en dat is goed en helder geschreven. Op welke site, Mark? Investeerders.nl. Investeerders daar heeft onze, een van onze directeuren een interview gegeven. En is daar staat echt duidelijk uitgelegd wat er allemaal aan de hand is. We proberen zo transparant mogelijk te zijn. We proberen zoveel mogelijk te communiceren. Maar we krijgen deze klacht, Marcel. Want je zegt dat wordt onvoldoende gecommuniceerd Die kracht krijgen we heel vaak. Dus wij denken het goed te doen, maar het wordt anders ervaren. Volgende vraag Mark? Marius vraagt hoeveel anderen hebben naast Corrello een achterstand? Uh, Jan, eens even kijken... Nou, als je met achterstand inclusief verlengingen, dan zijn dat uh, op dit moment... Alleen Corbelo en Savant die een, een achterstand hebben. En dan hou ik geen rekening mee met een betaling die uh, één of twee werkdagen te laat is. Oké, okay, ik uh, lees een vraag. Nieuwsbrieven geven te weinig uh, reële informatie. Komt over meer als reclame. Dat is feedback op de. Dat is ook harm. Hè? Ik kan dat niet zo goed lezen, want het zijn blauwe letters en ik word wat ouder. Uh, harm, dankjewel. Uh, daar heb ik echt iets aan. We zullen inhoudelijk andere nieuwsbrieven gaan schrijven. Dus uh, met meer details, uh, dat is een goede tip, dan gaan we zeker uh, gaan we dat doen. Mark, hebben we nog meer vragen? Zeker. Um, heeft Corbe Corbello zijn bedragen wel tijdens betaald, de rentebetalingen en de aflossingen? Heeft Corbello zelf een melding gemaakt van de problemen om te betalen? Ja, Corbelo heeft dus inderdaad aangegeven, juist doordat, uh, het begon natuurlijk met de aanvraag om de leningen te verlengen. Zij verzagen in, uh, nou, dat, dat, dat was denk ik maart, april, dat, dat dus de eerste aflossingen die in, in mei gepland stonden, of april, mei gepland stonden, dat die dus uh, waarschijnlijk niet op, op tijd gepasseerd zouden worden. Uh, daarbij gaven ze ook aan dat als ze inderdaad, als dit zou, zich zou doorzetten in, uh, nou, in de vorm van een, in een domino effect, dat zijn wellicht voor een aantal betalingen. Um, dus een, een wat later moment zouden kunnen hebben om dat te kunnen afbetalen. Omdat hun exit en dus ook hun winstmarges van die eerste projecten door had gezet. Oké, okay. vervolgens vraagt Rutger. Zijn de problemen met betrekking tot het kadaster opgelost? Of worden er nog problemen in de toekomst verwacht? Um, op dit moment zijn de problemen nog gaande, dus onder voorbehoud kunnen nog steeds de leningen verlengd worden. Um, but Mark, maybe you can elaborate a bit on the United Kingdom market situation, and with, uh, um, well, of course talking about the Lend Registry. Just a moment Mark, we have to switch your mic on. Sure, can you hear me? Yes, we can Mark. Uh... Yeah, so the just so you understand that land registry in the UK is not just one land registry, there are several sub-district land registries. And um so some some of them are affected more than others. And those those that are in the busiest areas are the ones most affected. And what's noticeable with Corbello is because obviously the number of loans that they have, um, which is why it's more noticeable. But we also have uh, I think Savant as well has had experienced a problem with with uh reaching the repayment of their loan because of land registry and i think we've got a couple of others as well so it is still a problem um and there is nothing uh, that i'm aware of that's going to help speed it up either um we, we still have the same excuse from the government that it's uh due to the pandemic which of course um we are out of so uh that's all that's the only news i have but it is it, it's not it's not just one land registry. we have several sub registries which feed into the main land registry and it is certain parts of those sub-registries which are affected more than others because the UK market at the moment is very hot um, and there was lots of transactions going on but the land registries can't cope and, and that's why we're experiencing today's. Thanks for the elaboration Mark. Um, Hopelijk uh, uh, is it inderdaad begrijpelijk en is natuurlijk een goede toelichting op de vraag in het bijzonder. On this yeah, Mark. What one of the comments says, "I'm not sure. Can you read the comments as well, Mark?" From uh, from Marcel, he had one comment. Lees maar even voor. Vastgoedbeleggingen trouwens. Um, ja, je hebt helemaal een punt. Higher boroughfield. En met in het bijzonder Wallacey Road. Dat, dat is een... Dat is een lening in het bijzonder. Die lening die staat ook niet geactiveerd, uh, terwijl die wel is geactiveerd natuurlijk. En inmiddels, nou nee, ja, inmiddels, Higher borrow Field Limited, die betaalt ook daarvoor keurig hun rente. Um, dus dat is een, een, een ja, soort uniek probleem dat we nog moet, uh, moeten tackelen. Daar zijn we van op de hoogte. Mark, andere Mark, jij de uh, Mark Loiteren mute. I can you repeat the question yeah i couldn't unmute then uh, the question was mark uh, i can't hardly find anything uh, on google about the uh, registry problems yeah okay yeah, yeah that, that's that's true um i think obviously our, our system is quite a lot different to yours um so ours is controlled mostly through solicitors whereas yours is a notary system And, and the feedback is from the solicitors that we're dealing with that there there is the issue, and I've no I have no reason to doubt the solicitors they're acting uh, not just on our behalf but on behalf of the borrower uh, that there is a problem. Uh, they have no reason to um, to delay things. It's in their interest to repay the loans on time, and it, and it's costing them extra money because they can't complete on the sale. So I, I I have no reason to disbelieve the legal the solicitors' advice that we are receiving. Yeah, and I, I believe solicitors are legally um, responsible, right, uh, le legally uh, binded to, to give uh, accurate descriptions of situations. They they can be held responsible or liable, that's the word I was looking for. Okay, but the question, uh, yeah. was, the question was, I can't find anything on Google on this matter. Um, I think if you search the government website, there will be mention of uh, delays, but I think the problem is we've well, got to bear in mind we're England is a country of 55 million people, and I think we have something like 34 million uh, properties within that population. and The land registries just can't cope, and um, it is recognized as an issue. I mean, I just in case you, got, you guys don't know, I am a property investor myself within the UK, and I experience the same problems, and I deal with property investors every single day all complaining about the problems with land registry uh, It is not able to deal with the number of transactions that we have at the moment and that's that's the issue um but and, and that's backed up by the solicitors that we deal with they're all saying exactly the same thing okay thank you mark thank you jeff <laughs> Ja, Remy vraagt, wat is de betekenis van de kleur bij het overzicht van uitstaande rentevervaldata? Recent zag ik alles rood bij overschreden data, maar ook bij toekomstige. Ja, het, het systeem zou moeten zijn, betalingen die te laat zijn, dus dat is vanaf, uh, hè, dus een betaling die vandaag plaats had moeten vinden en, en we zitten morgen, dus vanaf één dag te laat wordt alles rood aangegeven. Om wat voor reden dan ook, was er een bug waardoor ook toekomstige betalingen het rood werden aangegeven. Dat betekent verder niks, dus dat is niet zozeer een uh, betaling waar waar wij waar wij een risico in zien of zo oké okay. um, Rutger vraagt zien jullie een risico dat de problemen van de AFM goedkeuring kunnen verstoren uh, de, de, de EU aanvraag bedoel je dan Rutger um, nee we voorzien daar geen risico's in zeker niet omdat we echt we zijn echt van mening, dit op korte termijn de grove problemen aangepakt te hebben. Um, om te beginnen met inderdaad de te laten terugbetalingen. Dus, dus de complete terugbetaling van, uh, van de inleg van de investeerders. Um, en de IT-problemen, die worden echt met de dag worden, die, uh, worden die opgelost. Het is dus echt heel belangrijk om te realiseren dat, dat op een gegeven moment kwam de realisatie dat we, uh, dat we er echt achter kwamen met wat voor een IT-draak we te maken hadden. En daar waren uh, serieus extra investeringen voor nodig geweest om dat in ieder geval een beetje uh, ja werkbaar weer te maken en dat dat heeft weken geduurd inderdaad Alex vraagt zijn de oplossingen uh, nu ook structurele oplossingen of tijdelijke oplossingen? Nee, het zijn structurele oplossingen dus dat zijn echt software gerelateerde, dus geprogrammeerde stukken die we, die we hebben laten bouwen op het platform, waarmee we dus nu wel geforceerd betalingen kunnen doen. Dus we zijn niet langer afhankelijk van, automatiserings, uh, van automatiseringsproblemen. We zijn nu in staat om ook handmatig uh, per gebruiker, per lening, de betalingen uit te doen zoals, zoals deze zouden moeten plaatsvinden. Um, en, en daarmee dus een heel belangrijk verschil, omdat we dus nu wel uh, nou ja, met, met, met een beetje doorzettingsvermogen gewoon betalingen door kunnen zetten. Ook al staan deze dus al op onze escrow rekening. Uh, Marius vraagt op de voorpagina site staat dat er 0,0% achterstand is. Dat klopt dus niet meer. Weten jullie hoeveel procent het nu wel is? Ja, op, de, op de voorpagina zijn... defaults, dus dat zijn bedrijven... die wij echt in gebreken hebben laten stellen... op, op wie wij zelfs dus executie hebben moeten... leggen. Dat is nog steeds 0%. en... we zien dat ook niet uh, als een reëel... risico. We houden het natuurlijk nauwkeurig... in de gaten, zeker uh, voor, partijen, voor partijen... zoals Corbello, die veel grotere... portefeuilles hebben. Daar staan we dus nauw... mee in contact. Mark Lloyd, die gaat... dus fysiek langs, over langs de properties... Uh, die controleert deze properties... Uh, die, die, die, die kijkt naar de... voortgang. Um, dus op alle fronten proberen we zoveel mogelijk er bovenop te zitten en we houden het in de gaten. Op dit moment is feitelijk nog niks in default gegaan. Marcel vraagt, hebben jullie zelf bij de AFM melding gemaakt van de problemen die jullie ervaren? En zo ja, wat is hun mening hierover? Zo niet, waarom nog niet? Wij hebben, nog geen, nee, wij hebben geen melding gemaakt bij de AVM, we staan natuurlijk wel in contact met de AVM, maar dat staat er los van, want dat is onze kwartalijkse uh, rapportageverplichting. Wij hebben dat niet gedaan omdat wij uh, zelf van mening zijn dit op korte termijn op te kunnen lossen. En daarmee dus hopelijk het investeerdersvertrouwen weer op te kunnen uh, uh, Weer op te kunnen leven en het terug te kunnen halen, maar, maar belangrijker nog de investeringen gewoon goed af te kunnen sluiten zoals in de leningvoorwaarden van de toen toentijdige afgesloten lening, leningdeelnames is uitgeschreven. Daar gaat het ons nu om. Rutger vraagt, zijn de problemen er de oorzaak van dat de huidige openstaande leningen nog niet geschreven zijn, denken jullie? Wij vermoeden van wel, ja. Dat is, dat is heel kort gezegd. Um, begrijpen dat het zeer... Zeer, he, ja... Ja, wat kunnen we doen? Uh, natuurlijk is het zo, uh, vertrouwen, dat, uh, dat komt de voet en gaat te paard. Nou, daar hebben we nu echt last van, natuurlijk. Dus als we leningen plaatsen, die lopen die sneller vol. Natuurlijk hebben we daar een marketingafdeling uh, voor. Dus steden we wel aandacht aan. Maar we kunnen ook niet verbloemen dat we problemen hebben. En natuurlijk schaadt dat vertrouwen. En dus lopen die leningen minder snel vol. Ja, dat is het geval. Ja, we zijn natuurlijk 100% afhankelijk van. Uh, de investeerders en de gebruikers op ons platform. We zijn immers een crowdfunding platform. Wij hebben verder geen institutionele beleggers achter ons staan, uh, die hoe dan ook door blijven uh, beleggen. Um. Ja. Ja, dat is een goede vraag van Hans, of, of meer een opmerking van Hans Markowski. Um. Op, op het moment dat onze geldnemers niet op tijd betalen zijn, zijn zij in default. Hoe wij ons, in ieder geval onze algemene regels hanteren, is dat wij een periode aan, uh, aanzien voordat we in default gaan. En dat is een hele belangrijke reden. Op het moment dat je in default gaat, dan heb je per, per, per direct, is er risico op kapitaalverlies. En dat is eigenlijk een ongewenste situatie voor iedereen. Um, dat houdt dus in dat we eigenlijk altijd naar een oplossing zoeken, of in ieder geval kijken hoe we alsnog wel die betalingen kunnen laten innen. Ook al zijn ze te laat, maar dat, dat houdt in ieder geval in dat we kapitaalverlies zoveel mogelijk uh, vermijden. Ja, Rutger, bedankt voor je tijd, bedankt voor je bijdrage ook. Um, nou ja, nogmaals, dit is voor ons eigenlijk de, denk ik, de beste manier om in ieder geval... Uh, een directe lijn van communicatie te kunnen leggen. Um, ja, blijf vooral komen met de vragen, zeker waar. Oh, de opvolgreactie van Marcel Rijs. Is het dan niet beter om eerst de issues op te lossen en dan weer de nieuwe leningen te doen? Of kan de organisatie dat niet dragen? Wij kunnen dat wel dragen, laat ik dat voorop stellen, uh, maar het heeft meer te maken met hoe wij zijn begonnen met het aanpakken van de problemen. Die begonnen namelijk met het investeringsproces en niet zozeer met het uitbetalingsproces. Daar kwamen de eerste signalen van, vrijwel alle gebruikers, die zeiden van, goh, ik probeer in te leggen, maar ik krijg geen error. Of, goh, ik heb ingelegd, maar mijn inleg die is niet van mijn rekening afgehaald. Of, goh, ik heb wel ingelegd en mijn rekening is dubbel verreken. Dat Daar begonnen de fouten mee, dus daar zijn we met onze beperkte nieuwe IT-capaciteit, zijn we daar de problemen op gaan focussen. Um, dat hield ons dus in staat en juist vanwege he, het, het kunnen blijven testen van de software, dat we door de leningen door moesten zetten. Tuurlijk is het zo dat hoe meer leningen wij ook natuurlijk blijven publiceren, succesvol financieren, hoe kapitaalkrachtiger wij als bedrijf ook kunnen zijn en dus hoe makkelijker het voor ons is om dus meer ja, resources toe te, toe, te planen, toe te wijden aan onze problemen. Ja, dat gaat natuurlijk ook hand in hand samen. Je zou kunnen zeggen, omdat we meer leningen plaatsen, stapelen problemen zich op. Ja, dat, dat, zo zou je het ook kunnen zien. We hebben een keuze gemaakt en die keuze is allereerst gebaseerd op de, nou ja, de, de, de eerste problemen die zich opstapelen op het platform. Vergeet niet, we hebben in december hebben wij een kapitaalronde gedaan. Um, wij zijn dus kapitaalkrachtig echt om, om hier doorheen te komen en we gaan hier ook doorheen komen. Uh, maar dat klopt inderdaad wel. We plaatsen op dit moment geen leningen meer totdat we zeker weten dat we ook de uitbetalingen kunnen doen. Bovendien, we kunt, het is ook niet zinnig om leningen te plaatsen als je er nog een aantal hebt staan die niet vollopen. Dat moet toch eerst gebeuren. Uh, maximale termijn zie ik daar staan. Wat we wel hebben met de Engelse leningen, dat we die automatisch, alle nieuwe Engelse leningen gaan we automatisch met drie maanden verlengen. Nou, dat is een andere vraag. Dat, dat hebben we natuurlijk voor, de, voor een aantal Corbelo-leningen op voorhand gedaan, mocht dat nodig zijn, zodat we wat meer ademruimte hebben. Maar de vraag van Hans die ging over het, uh, Mark, kun je nog iets naar beneden scrollen? Dankjewel. Maximale termijn voor, ik denk, een default. Um, ja, ja, Ons maximale termijn voor een default is 60 dagen naar verval van, uh, van betaling, mocht dat dus niet uh, zijn gebeurd. Dan gaan wij over op default. Dus dat is 60 dagen voor ons. Oh, dat is een vraag voor jou, Anne. Wanneer komt er een update van het financieel model? Want het laatste update is van 2020 van Ik denk Max Property Group. Oh, de verslagen. Um, dat, dat, allereerst onze jaarcijfers um, Die worden ook gehinderd door capaciteitsproblemen in de accountantswereld. Uh, we zouden onze cijfers eigenlijk al in mei krijgen van ons boekhoudprogramma. Zij hebben daar ook te maken met personeelstekorten, het gaat nu waarschijnlijk worden eind juni, maar ik heb eigenlijk al gehoord, het kan ook nog wel later worden. Dat, daaraan gekoppeld kunnen we het financieel model ook niet doen, want dat is gebaseerd op de cijfers van 21, we zijn er echt laat mee. Ik neem aan dat deze vraag van vastgoedbelegging EU over een specifieke lening even afgehandeld moet worden met de klantenservice. Uh, Sunshine Apartments, NIDA, Germany. Hoe zit het met deze terugbetaling? Voor zover ik weet is, is NIDA altijd tijd met bijbetalingen. Um, dus mocht je daar geen betaling van hebben ontvangen, zou ik 1, 2, 3 niet kunnen koppelen aan in ieder geval het betalingsgebrek van de geldnemer. Um, dat, heeft wellicht een, dat is een distributiedingetje. Nogmaals, we zijn net vanmiddag begonnen met de eerste oplossing voor de distributieprobleem. We zijn dus eerst bezig met het aflossen van leningen. En we gaan dus de hele rits af van leningen die in ieder geval nog openstaan om die zo snel mogelijk bij te kunnen werken. Komende dagen zullen jullie dus heel veel betalingen voorbij zien komen die, die nou ja, een achterstand hebben gehad. Ook een hele terechte vraag van Marcel Rijs nog een keer. Um, Marcel mist de onafhankelijke transparantie in het geheel. Ja, wij van WC1 adviseren WC1. Wie kan dit allemaal bevestigen? Ja, wie kan dit bevestigen? Anne, dat is een goede vraag. Want wij zijn het platform. We gebruiken zoveel mogelijk natuurlijk. Hè. Externe uh, valuators en taxateurs natuurlijk voor onafhankelijke taxaties voor de, de, de objecten die gefinancierd worden. Wij hebben kwartalijkste rapportageverplichting naar de AFM toe. Wij zijn onze, uh, hè, onze jaarverslagen die worden geaudit door onafhankelijke, uh, auditors. Toch die, die, dat is een proces dat nu gaande is. Hoe kunnen we, ja, maar toch blijft het wel een beetje zo. Wij van WC1 bevelen WC1 aan. Dat klopt. Uh, dat is ook omdat we die ruimte hebben binnen de vrijstelling van AFM op dit moment. Binnen de vergunning gaat het helemaal niet meer gelden. Oh, dus. een opvolg... Antwoord van Marcel Reis, nee, een KPNG of iets dergelijks die bevestigt dat wij in het geld inderdaad hebben? Ja, de KPNG of de, uh, de BDO's van deze wereld, die vinden ons te klein om met, uh, met ons te praten. Dat is echt een probleem. Daarnaast moeten we uitleggen dat crowdfunding een financiële instelling is, dat zien ze vaak zelf nog niet zo. Dus uh, dat is een beetje omdat we in een nieuwe markt zitten. We zoeken daar wel een partij voor, Marcel. We zijn bezig, inderdaad, om onze jaarverslagen te auditen. Onderzoeken of wij het geld hebben. Je bedoelt dus een eenmalig rapportage vanuit een KPMG, bedoel je? Als dat bijdraagt aan klantvertrouwen. Ja, why not? Kunnen we er zeker naar kijken? Hebben we je, heb je daar wel eens naar gekeken? Nee, dat, dat, omdat ik graag naar een partij wil kijken. Um, laat, laat ik het anders inleiden. Wij hebben nog steeds de ambitie om met de vergunning Europa in te gaan. En we hebben ook de ambitie om een beursgenoteerd uh, bedrijf te worden. Daar hebben we uh, uitstekende procedures en controles voor nodig. Dus we willen zeker een partij daarvoor aan uh, wijzen, maar die hebben we nog niet. So what's the oh Mark did, Mark uh, Lloyd? This one's for you. There's a question from Robert. Uh, so what's the conclusion from the government? Mm. Uh, very poor um I, i don't don't know the answer to that i mean we we only deal through solicitors and the feedback from solicitors is as i've mentioned earlier um i'm more than happy to get a an email from those solicitors explaining what the current delays are that they're experiencing i can do that Okay, um, there's a follow up question, Mark. This one is in Dutch, but I can translate it for you. Basically, it, it's being asked that um, Corbelo previously mentioned that a lot of their properties are pre sold. Um, we, we chose or we, we we are obliged to leave out the name of the buyers due to GDPR regulation, of course. Um, and due to even though there is an issue ongoing with the land registry, does that mean that the, the, the buyers? initially are, are, are no longer looking to buy or even though they are want, willing to buy the land registry is still making it an issue for them even though it's pre-sold yeah so they are still looking to buy the problem is because corbello has not been able to register their title they can't then sell the property until their title is registered um we've tried to find a way around that but it doesn't seem practical so that that's where the issue is it's because because the Corbello title has not been registered from six seven months ago they can't complete on the sale transaction as well and that's that's the that's the problem we've got and it's, it's not, not it's not just Corbello it's not just Corbello it is you know we have got other people uh, other borrowers uh, a, a Savant I'm definitely aware of where they've also had an issue where they've not been able to complete on a sale because the um, land registry has not completed the title register. Yeah. Harm, um, another follow-up on Corbelo. If Corbelo can't, can't have the the property on their name, that there, there is no, be no name transaction, is there even a first charge register then? And so, what, so what happens is um, when the initial purchase transaction is made, the solicitor issues an instruction to the land registry that it, this is progressing and that halts any further alteration to the title until it is actually registered so it's it's something done by the solicitors in this country where they um, communicate with the land registry that a purchase is happening and that nothing else can actually be registered against that title until the first, the, the, the title has been registered for the new purchaser Thanks, Mark. Um, Matt, Matt, wat is de volledige naam? Hij valt weg door... Uh, Matt vraagt, of vertelt, higher boroughfield heeft over 14 dagen een termijn van 60 dagen bereikt. Wat heeft dit voor gevolgen? Higher borrowfield is een uniek geval. Zij betalen namelijk keurig elke maand de rente. Um, voor, voor degenen die het nog niet weten: het perspectief van een geldlener is praktisch hetzelfde als, de, als een investeerder. Geld geldlener heeft namelijk ook een rekening courant die zij moeten opladen. Wij trekken daarvan door middel van invoicing, worden daar periodiek betalingen van afgetrokken. Zij moeten dus hun account opladen. Nou, dat is precies wat er gebeurt met Higher Borrowfield. Die laden gewoon hun account op alleen door het systeem. Er zit ergens een fout in, specifiek in Wallasey Road, dat, uh, die lening, waardoor die niet wordt gedistribueerd. Um, we hebben het nog niet getekend, omdat het één specifiek probleem was. We hebben op dit moment ervoor gekozen om globale specifieke problemen uh, op te lossen, die dus op meer gebruikers uh, uh, effect hebben. Uiteindelijk, uh, nou ja, uiteindelijk, we, we, we gaan... Zo snel mogelijk op een oplossing van Higher Boroughfield. Dus daar kun je ook in één keer een, uh, een rits aan betalingen van verwachten die nog uh, te goed waren. Verder was er nog de vraag. Um, als Cobello het huis niet op naam heeft, is er dan wel überhaupt sprake van een hypotheek? Ja, dat is dus de, de vraag die we net hebben beantwoord. Uh, Dankzij Mark Lloyd. Ja, um, yeah, so question from Marcel then. So, It, does it mean that we cannot sell the property for us if we need to execute on it, due to the land register issue? Right. Ja, dat is, een, dat is een nadeel Marcel, dat klopt. Uh, he, mochten we over op executie moeten gaan, dan gaat dat een, een lang traject worden. <coughs> uh, op dit moment zijn er geen vragen uit binnengekomen. Uh, maar kunnen we nog eventjes door alle vragen heen? Hebben we ze allemaal gehad? Want... Uh... Dat waren de beste hoop. Ja. een week wachten. Ja, Hans, uh, voor de trouwe klanten uh, een, een tegemoetkoming. De, als, als we eenmaal de, de hardnekkige problemen hebben getackeld, ja, er gaat een tegemoetkoming komen vanuit ons uh, richting alle gebruikers, absoluut. Wij zijn 100% afhankelijk van het vertrouwen van de investeerders. Uh, zonder investeerders hebben wij geen bestaansrecht, nogmaals. Wij hebben verder geen... financiële instituten die achter ons staan, die, uh, die ook via onze producten beleggen. Wij hebben 100% de kapitaalkracht uh, nodig van onze investeerders. Uh, vastgoedbeleggingen, dat, dat, dat kun je... Stuur nu een mail, wordt deze morgenochtend opgepakt of bel ons morgen gewoon gelijk even. Um, desnoods kun je mij bellen. Uh, ik, ben aan, ik ben morgen bezig. Daar gaan we er gelijk naar kijken. Maar als je een mail stuurt, dan heb ik gelijk uh, je accountgegevens. Dit is uh, Jan Angel, dus je kan naar Jan Angel vragen. Uh, hebben hey, we nu nog alle nou, hebben we alle vragen beantwoord? Misschien dat we beter gewoon kunnen stellen die vraag zonder dat we alles weer doorscrollen. Felix, die, uh, die, die heeft huiselijke verplichting. Nee, die, die, die kon er niet aanwezig zijn vandaag. Nee, hoor, Harm, we gaan dit oplossen. Niemand is de Sjaak. Nee, Harm, we gaan dit oplossen. Niemand is uh, de Sjaak. Mark, kun je hem weer naar beneden scrollen? Hoe groot zijn de problemen op een schaal van 1 tot 10? Nou, die waren wel 10. Ja. <laughs> Harm, ik weet het. Um, ik zit hier ook geheel vrijwillig uh, natuurlijk na werktijden. Nee, dat, dat is... Um... Ja, wie zich brand moet op de blaren zitten. Dit moet opgelost worden en nogmaals, het gaat ons om investeerdersvertrouwen. Dus uh, als we mailcontracten hebben, heb je ook nog eens toegang tot mijn 06-nummer. Ja, Remo. Uh, ja, en nu? Um... De problemen waren tien, maar doordat we vandaag wel gelijk hebben kunnen aflossen en dus nieuwe, nieuwe update op het systeem uit kunnen voeren, ben ik al, ben ik al van mening dat de, de problemen nu nog maar acht zijn en dat gaat rap afnemen. Marcel, we gaan echt, ja, morgen ga je heel veel zien en aankomende week gaat er heel veel weer bijbetaald worden. Uh, gaat het grotendeels allemaal weer bij zijn wat de referentenbetalingen? Ja, maar ik moet wel duidelijk zijn, we gaan zeker morgen nog heel veel betalingen doen. En natuurlijk gaan we daar dinsdag mee verder, maar ik ga hiermee niet zeggen dat de problemen zijn opgelost. Nee, absoluut niet. Maar er is verandering en dat is een, een, een waarneembare verandering voor gebruikers, dat weet ik zeker. Alex, ja we hebben een, we hebben een planning, we hebben namelijk een... een, een een agile board, waarin dus problemen per, we, we pakken op dit moment met de capaciteit kunnen we twee problemen tegelijkertijd pakken. Vandaag hebben we dus aangepakt dat we eindelijk leningen weer kunnen verlengen, dus met een nieuwe repayment schedule, en dat we dus uh, invoices handmatig aan elkaar kunnen koppelen. Um, misschien een goed idee inderdaad om, uh, om hier een nieuwsbrief aan te wijden, om in ieder geval op wat grotere schaal in kaart te brengen, wat voor problemen wij aan werken en wat, uh, nou ja, wat, wat voor termijn hier aan hangt, dus wat voor verplichting hiermee zit. De vragen komen nu snel binnen. Ja, ik moet op die van John uh, mensen neerzetten. Ik hoop dat jullie op korte termijn dit gaan tackelen. Ik merk dat het met dit terughoudendheid teweeg brengt met mij. John, ik, uh, ik geloof je helemaal. Ik, dat snap ik. Uh, dat, dat zien we ook in het gedrag van gebruikers. Um, ja, volledig, be volledig begrijpelijk. Ik ga kijken of de zes eindbetalingen die momenteel gepland staan, uitbetaald zouden moeten worden, ook doorgang gaan vinden. Ik hoef geen extra tegemoetkoming. Gewoon een betrouwbare partner. Ja, wij, wij willen ook zeker die betrouwbare partner zijn, John. Ehm... Um... Wanneer het nieuwe NL platform de functie van het oude India platform? Ja, dus het, dit is het India platform waar we nu mee werken. Dus we werken nu met de uh, uh, legacy uh, wat is opgebouwd vanuit India. Dat gaat voorlopig aangehouden worden tot Q4 dit jaar. Q4 dit jaar. Um, verwachten wij de MVP, dus de uh, Minimal Viable Product, dat wordt opgeleverd vanuit de nieuwe ontwikkeling die gaande is, waarvoor wij dus onze resources gebruiken die we hebben opgehaald tijdens de aandelenuitgifte van afgelopen december. Ja, vastgoedbeleggingen... Um... Ja, dus, dus er zijn nog een x aantal dagen. We gaan even kijken wat het uh, teweeg brengt nu we een aantal leningen weer hebben afgelost. Um, ik, zal zeker, ik zal zeker begrijpen dat, uh, dat zodra we aflossen dat, dat, er eigenlijk, dat we massaal opnameverzoeken zullen zien. Uh, dat is niet anders. En natuurlijk als de aflossingen betekenen dat deze herbelegd worden in de andere leningen van andere bedrijven. Um, ja, dan zou het kunnen zijn dat we, dat we de leningen misschien nog met een week of twee verlengen. We gaan, het, we gaan het goed in de gaten houden. En zo niet, ja, dan is het dan is het zo, dan is het een mislukte lening. Krijgt iedereen natuurlijk zijn geld voor terug. New message mark. Fijn om te horen, Vins. Um, nogmaals. Dit is echt onze manier, een, een van onze manieren om in ieder geval te laten zien. We zijn hier ook op te luisteren. We weten dat we fouten hebben gemaakt. We zijn een jong bedrijf. Um, nou ja, het belangrijkste is om in ieder geval aan te kunnen tonen dat we luisteren en dat we ook zeker uh, ons best zullen doen en zullen blijven doen om uh, uh, jullie ervaringen als gebruikers te verbeteren. Ja, ik lees dat iemand dus zijn terugbetalingen gelijk alweer herberlegd heeft. Ja, dat is, dat is toch fijn. Ja, dat is toch de bedoeling. Dankjewel. Daarmee heeft het platform zijn kracht natuurlijk. Uh, en daarmee wordt ook aangetoond dat er zeker, er komen dus, wel... er zijn dus nu betalingen gaande. Ja, deze hebben we al nog gehad. Ja, hey, ja. Hey, ik denk dat dat dan alle vragen zijn. We hebben nog zes minuten. Maar wat dat betreft een, een goede timing, en ik hoop dat dit een voor jullie in ieder geval waardevolle sessie. Voor ons in ieder geval, want de vraag is altijd leerzaam. Um, en er zijn gelijk al een aantal actiepunten uitgekomen voor ons in ieder geval op de volgende morgen dus we gaan het zien. Dit loopt even vast. Dat is een nieuwe message, of doet hij hem meer nu? Oké, okay, we hebben nu wat technische problemen met Zoom op het, uh, op het conference scherm. Mark, misschien dat je mee kan lezen op je de... De computer. Ja, uh, er wordt over het algemeen bedankt voor de webinar. Uh, en nog een herinnering om in het vervolg uh, proactief te communiceren en niet reactief. Je hebt 100% gelijk. Ja, en vooral dat we de nieuwsbrief uh, niet als reclame moeten brengen, maar als feitennieuwsbrief. Uh, die, uh, die hebben we ook zeker opgepakt. Verder zijn het alleen uh, afrondingen. Bedankt voor uh, de webinar en bedankt voor het deelnemen. Uh, iedereen die nu nog aanwezig is, bedankt ook voor, de, voor deze avond. Uh, we gaan dit over enkele weken nog eens doen. We gaan dit, uh, dit, dit houden we er inderdaad in. Hartstikke bedankt voor, uh, voor jullie bijdrage ook. En we houden gauw contact en ik uh, wacht graag de belletjes af en de mailtjes morgen. Tot ziens. We kunnen niet afsluiten. Nou ja, goed. resterende minuten. minuten. Ja, zelfs als conference.